Als ik nou op dit knopje doe, stop. Nou, doe maar niet. Ik ben vandaag stijlmedewerker bij Tadde En volgens mij moet je daar echt ijzersterk voor zijn. Waar blijf je nou? Dit is SEP, Wat doe je precies? Wij maken staal, met yeah. name blik. Mm -hmm. De bedoeling is dat jij uh, aan het eind van de dag mee hebt om deze rol te produceren. Ik ga deze zelf maken? Of jij ja, de fabriek? Dat is de bedoeling. Okay. Deze fabriek die is echt gericht op blikmaken. Eigenlijk alles wat je van blik vindt in de supermarkt, kunnen wij maken. Wat vind je het leukste aan je baan? Dat je echt een product maakt, ja. waar de hele wereld over gaat. Okay. Nou, deze is wel 20 ton, denk ik. Oh, dat is niet, niet alleen even groot, dus ik ook okay. even Hey, hoe ziet jouw dag er hier nou uit? de zoals vandaag, beginnen we om half zeven met het meten van de anodes. En dan halen we de dunne eruit. Het is een heel belangrijk uh, baantje, want dit bepaalt de dikte van je tinnenlaag. Wat, uh, wat gebeurt hier nou precies? Nou, de, de rolstaal die komt binnen. Vanuit de koudwals is de plot gewals. Gaat die eerst door de schoonmaakbaan. En dan kan die door naar de tinnerij of naar de klant. Als ik nou op dit knopje duw, stop. Nou, dat doen we niet ik zal het niet doen. Hier uh, wordt het vertiende blik uh, gecontroleerd op allerlei fouten. Vandaar de spiegels. Zet de straks zet de band veel, om uh, fysiek te kunnen verpalen of, het, uh, of de band goed uh, ziet. Dit is het allerbelangrijkste. Ja? Ja. En waarom? Als je fouten naar de klant toe gaat, dan raak je klanten kwijt en wij gaan werken meer. Ja. Dus jij bepaalt of het goed genoeg is om uh, door te sturen naar de klant. Als de lusttoren helemaal vol loopt, valt het hele proces stil. Ja, dan heb je zo'n 400-600 meter. Dat is allemaal afkeer En dat gaat de slotbak in. Nou, dan moeten we beschieten. Verder geen druk op de schouder. Ja, ik kunnen helemaal visueel bekijken. Ik let op de effeheid. op de teefjes. Ja, dan krijg je beter de zenuwen van de tijdsdruk. Om hier bij Tata te komen, kunnen werken, moet je natuurlijk wel een aantal dingen kunnen veiligheidsbewustzijn nauwkeurig en zelfstandig werken, flexibel zijn, technisch inzicht. Je moet natuurlijk ook gewoon stalen zenuwen hebben. Ja, dat zeker. <laughs> dit is mijn rol. Ja, dit is de rol die je net uh, content, plakken we nu dicht. Nou, dan gaat je rol. <laughs> dus als er niks fout gaat, dan is dit het eindproduct. Ja.